De mens wil leven en wil dansen. Ik wil graag een hele kleine man op het podium vragen. Maus Rusink, zou jij misschien even op het podium willen komen? Loes en ik hebben samen vier kinderen en uiteindelijk spelende kinderen. ...spelende kinderen wel echt een rol in datgene wat ik, wat ik doe. Je kan trots zijn op je vader! En elke keer dat ik terugkom uit Den Haag... ...of ik heb naar Hugo de Jonge gesproken heb, of Paul Blokhuis gesproken heb, of Mark Rutte gesproken... heb, ...bespreek ik dat aan tafel, hoe ik dat heb ervaren. En één keer, dat was het, het filmpje, misschien hebben jullie het gezien dat ik Mark Rutte vroeg naar de rol van Feike Sieversma... en dat het toch ondenkbaar is dat een coronagezant aangesteld wordt... om de aanbiedingen van farmaceuten te begeleiden en die te beoordelen... en dat er dan een vaccin gekocht wordt waar zijn eigen broer de directeur van is. Toen zei ik tegen Mark Rutte, dat kan toch gewoon niet? En ik kwam toen thuis en toen dacht ik, ik had hem toch nog meer moeten zeggen. Ik had hem toch iets anders moeten vragen... En toen sprak Moos de volgende woorden: ik zei een keer tegen mijn vader als. Ik koop een ijsje voor Mark maar dan moet hij eerst de eerste waarheid vertellen. Dank je wel. Voor mij zit dat ook wel in de, in de humor die je dan thuis meemaakt, die wel helpt om gewoon door te stappen. Uiteindelijk, ik stap door omdat ik dat voor mezelf wil. Ik wil gewoon in een vrij land leven. Tuurlijk doe je het ook voor je kinderen, tuurlijk doe je het ook voor andere mensen. Maar ik wil in een andere realiteit terechtkomen dan waar we nu in leven. En ik voel ook dat dat kan met alle steun die ook eigenlijk van jullie allemaal afkomstig is. Dus dank daarvoor. Ik wil toch even teruggaan naar die avond op 8 uh, oktober. En ik zou graag even uh, Morrie voor mij, Chris Crispijn, uh, erbij willen uh, vragen. Om even op het podium uh, te komen. Applaus voor Morrie. Ik had nog een verhaaltje voorbereid, uh, Morrie. Gaan we nog iets doen of blijven we thuis? Komen we in actie of wachten we af? Deze vragen stel ik en velen anderen met mij bijna dagelijks. Kijkend naar het beleid van onze overheid zie ik Nederland, het land waar ik van hou, steeds verder afgeleiden naar een medische dictatuur. De angst voor een militaire dictatuur is voorbij, maar de angst voor een medische dictatuur klopt aan de deur. In de twee weken voorafgaand aan de stemming over de coronawet ontstaat er een appgroep met vele krachtige zielen. En velen daarvan zijn hier vandaag. Een Zoom call op vrijdagmiddag 2 oktober resulteert in het besluit. We gaan op persoonlijke titel dinsdagavond 6 oktober naar het plein in Den Haag. Deze 6e oktober was een magische avond. Meer dan 400 gelijkgestemden komen samen voor een prachtige bijeenkomst. In en rondom het plein in Den Haag. Ik zag datgene waar ik van hou. Verbinding, eenheid, vertrouwen en da daadkracht. De dag erna ga ik wederom naar, de, naar Den Haag. Deze dag ben ik er laat. Veel mensen hebben de hele dag de kou getrosteerd... om in verbinding met politici hun stem te gebruiken. Respect voor deze mensen die daar uren hebben doorgebracht en in goed overleg met de politie de dag hebben gemaakt. Op een daadwerkelijk onbegrijpelijke manier gaat het mis, net nadat ik het plein oploop. Ik kies voor de vredige route richting het terras. Daar ontmoet ik Jeroen Pools van Viruswaarheid. We bespreken de gebreken van het huidige rechtssysteem in Nederland. Terwijl de onrust op het plein en de overmacht van de politie nog steeds voelbaar is ga ik naar het toilet, even later kom ik terug en ontstaat er kortsluiting in mijn hoofd als ik hoor dat Jeroen Pols is gearresteerd zo drink je samen een kopje koffie en een biertje en zo wordt, Jeroen afgevoerd, en zo wordt Jeroen afgevoerd naar het politiebureau in wat voor een wereld ben, in terechtgekomen? Een wereld ben ik terechtgekomen vraag ik me af s avonds heb ik regelmatig contact s avonds met ik, ik moordigheid in contact. En voor, mij als voor mij ondertussen Lori. beter bekend als We besluiten om donderdagavond donderdag te gaan. Het verlangen om op te staan voor onze vrijheid en een duidelijke tegenstem te laten horen tegen de medische, medische dictatuur is in ons beiden te groot. De donderdagavond, 8 oktober, wordt misschien wel een van de meest wonderlijke avonturen uit mijn leven. En toen was mijn tekst af. En dan kom ik bij Morrie terecht. Morrie, ik zou je toch even willen vragen om duidelijk te maken wat voor jou die 8e oktober betekend heeft. Wat het jou gebracht heeft om een nacht door te brengen in de cel. En hoe het jou gevormd heeft tot de man die hier nu staat. En waarom doe jij dit? Waarom maak jij hier zo druk over? Kan je dat aan iedereen uitleggen? Eerst even een applausje voor Frank zijn mooie woorden. Dankjewel. Nou, ten eerste had ik niet verwacht dat ik 8 oktober in de cel zou doorbrengen. Ik ben best positief ingesteld, dus ik ga er altijd vanuit dat ik gewoon weer thuis kom. Maar er gebeurde iets wonderbaarlijks en uh, inmiddels leren we heel veel van elkaar. En Frank leerde mij ook iets op die dag en die zei achteraf, ik ben heel dankbaar voor de weerstand. En hij bedankte van de week in gesprek met de gemeente, bedankte die ze ook. En die vrouw van de gemeente zei, oh dankjewel, hij zegt ik wil je echt oprecht bedanken. Oh, en die vrouw wist niet waarom. En toen zei hij, omdat jullie zoveel weerstand bieden, word ik alleen maar sterker. Ja. Nu heb ik heel lang gedacht dat ik dit deed voor mijn kinderen. Dat heb ik heel lang gedacht. De eerste maandag, ik doe dit voor mijn kinderen. Maar als ik naar mijn kinderen kijk, dan denk ik, nou, als het aan hun ligt, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Wie heeft nog meer van dat soort kinderen? Heel herkenbaar. En in het begin raakte ik daar best gefrustreerd over, maar ze respecteren wel mijn beslissingen en ik respecteer ook hun mening. Maar voor een deel zijn ze het product van mijn eigen opvoeding. Dus een betere spiegel kan niemand mij voorhouden dan mijn kinderen. Aan de andere kant ging ik nadenken, waarom doe ik dit? En uh, lang geleden ontdekte ik... Mijn stamboom en zoals jullie misschien weten, Mordechai is een Joodse naam. Dat was de broer van, uh, van mijn oma. En ik heb twee jaar geleden die familieleden geëerd in Auschwitz en Sobibor. Die hebben de oorlog niet overleefd. En heel lang dacht ik, oké, okay, dat heeft een plek gekregen. Maar op dat plein <lacht> opende, opende iemand zijn hart naast me. En er kwam een heel bijzonder verhaal. En doordat hij zijn verhaal aan mij vertelde, ontdekte ik dat ik daar niets had voor mijn kinderen. Ik doe dit om mijn voorouders te eren die hun vrijheid moesten opofferen om anderen hun vrijheid te geven. En ik weet zeker dat als jij de optelsom maakt voor jezelf, ik weet 100% zeker, als jij de optelsom maakt vanuit je hart waarom jij hier staat, dat jouw reden om hier te staan is een unieke die alleen bij jou past. Niemand... Anders dan jij hebt ervoor gekozen om dit mee te maken. En als iemand jou voor dit leven een keuze had gegeven om met dit scenario, waarin we met z'n allen een gigantische turbulente fase meemaken en naar een nieuw licht gaan. Of je had de keuze gehad, doe maar gewoon en je leidt een gemiddeld leven tot het eind. Weet ik zeker dat wij allemaal hebben gekozen voor dit scenario en daarom ben je hier. Dus als je ooit in twijfel bent, herinner jezelf aan de keuze die jij hebt gemaakt voordat jij hier kwam. Wij zijn hier niet voor niets. Er komt een tijd, er zal een tijd komen dat alternatieve mediacrantjes niet meer vanuit onder de toonbank verkocht hoeven te worden. Er komt een tijd dat als de muziek aan gaat, dat al die agenten hieromheen gaan meedansen. Er komt een tijd dat als de commandant wordt gevraagd om hier het woord te nemen, dat hij met trots hier plaatsneemt en allemaal tot jullie spreekt vanuit zijn hart. Er komt een tijd dat politici zich verbinden met het volk en teruggaan naar de liefde waarmee ze ooit zijn begonnen. Dus terug naar 8 oktober, die agenten daar die zeiden, meneer we vinden het allemaal prima, maar als u niet vertrekt dan maken we het plein leeg. En toen dacht ik, er kwam een stem in me op die dacht, dat zullen we nog wel eens zien. Want ik dacht, als je hem leeg maakt, dan ben ik misschien de enige die dit gaat doen. Maar ik dacht, vandaag ga ik niet weg. En ik dacht aan die 21 voorouders van mij die de oorlog niet hebben overleefd. En inmiddels is de Derde Wereldoorlog begonnen en het is een informatieoorlog. En ik maakte op dat moment het besluit, ik ga zitten. En niet alleen zitten daar op het plein, want ik dacht, we gaan geweldloos worden afgevoerd. En ik zei tegen Frank, ik ga zitten. En Frank zei als eerste, dan ga ik ook zitten. En vervolgens kwam Eldor naar mijn deur uit Enschede, die zegt, wat gaan we doen? Ik zei, we gaan zitten. Hij zegt, dan ga ik ook zitten. En voordat we het wisten, zat het plein daar vol met 82 helden... Maar dat zijn niet de enige 82 helden. Voor mij is iedereen een held die opstaat voor de vrijheid. En dat is niet afhankelijk van of je in een cel gaat zitten of niet. En beste agenten vandaag, wij staan hier ook voor jullie en jullie kinderen. Dus terug naar 8 oktober. Wat het mij heeft gebracht is dat ik heb ontdekt dat er hele mooie zilverkleurige toiletten zijn in een cel. Ik heb ontdekt dat je een upgrade kan nemen. Ik nam de versie met douche en ontbijt. En waarom zeg ik dit? We zijn nu nog in een land waar het een luxe is om een nacht te gaan zitten. Maak gebruik van die vrijheid en de luxe zolang je hem hebt. En als je met elkaar op een plein staat en je wil niet vertrekken, weet dan dat je altijd één nacht van je vrijheid kan opleveren voor de vrijheid van de toekomst van je kinderen en jezelf en dit land. En wat mij 8 oktober heeft gebracht is dat ik inmiddels een vrij mens ben. Want wat kan je mooi mediteren en tot zelfreflectie komen in de cel. En ik heb de twee mooiste inzichten gekregen in de cel. Die zal ik nu niet met je delen. Maar het heeft mij absoluut een rijker mens gemaakt. Dank jullie wel, politie Haaglanden. En dank jullie wel, Frank Ruzing. Dank jullie wel.